Maar We een andere hey, manier. Ik wil ik zin ik wil ik, ik, ik, ik, ik, ik draaien negentig. hè. Dat wil dat wat zeggen hè. Vroeger werd het thuiszorg en dat was het thuiszorg. De mensen waren content dat er boodschappen gedaan werden, dat hun was gedaan werd, hun strijd gedaan was. Maar we zien ondertussen dat de mensen altijd maar ouder en ouder worden en dat die hulp die we vroeger boden niet genoeg was. Dat was niet voldoende. Zij kregen vroeger een vaste hulp, één of twee keren per week. Daar werkten wij niet in het weekend, dus hadden die mensen ook geen hulp. In het nieuwe systeem, het flexibele systeem, geven wij zorg op maat aan de mensen. Wij gaan met de mensen eerst een babbeltje doen. Wij zien wel de zorg dat ze nodig hebben. En wij geven de zorg op de vraag van de klant, op het tijdstip dat ze zelf vragen. De voordelen van dit systeem uh, zijn dat wij nu in uh, alle tijdsblokken werken. En niet alleen in tijdsblokken van twee uur. Uh, dat maakt dat wij uh, een vroege toer hebben, een late toer en ook weekendwerk en ook werken op feestdagen. Nu krijgen ze dus 17 verschillende mensen over de vloer en dat was evenwel winnen voor hun, maar nu zien ze er toch ook wel de voordelen van in. In dit nieuwe systeem ja, wordt mensen dagelijks opgevolgd eigenlijk in ja, alle mogelijke situaties. Die komen alle dagen, komen ze zien of dat alles nog goed met mij is. En dan drinken we samen een tasje koffie. hebben een verjaardag heb ik samen met de meisjes beneden het gevierd. En dat is mijn gelukkigste dag geweest van het jaar. De thuiszorgkraft is heel belangrijk omdat wij met een team uh, met van 17 verzorgenden werken. En alle verzorgenden komen ook bij alle cliënten. Dus uh, als er iemand uh, geweest is die schrijft in wat ze gedaan heeft of de medicatie genomen is, uh, al die dingen worden genoteerd, zo weten de volgende uh, wat er allemaal gebeurd is en wat er nog moet uh, gebeuren. De zorgen zijn vooral uh, s'morgens uh, baden geven, douches geven, uh, ontbijt verzorgen, boodschappen doen, de wasstrijk, lichthuishoudelijk werk, gaan wandelen, iets gaan drinken, een, een sociale activiteit, Er zit zullen alles in. Mijn bitter dat verschonen ze nu. Dat deed ik vroeger allemaal zelf, maar nu doen ze dat. Ze helpen me in de sloppenkamer en alles. Ze helpen mij overal. Ik heb goeie hulp, dat mag ik zeggen, en goeie brave meisjes. Ze zijn allemaal even lief. En ik hoop dat het zo blijft. Dat ik dat nog lang mag meemaken. We merk echt dat dit een nood is wat de mensen vragen van wie kan er mij op dat moment even komen helpen. Wie kan er mij op dat moment even zeggen van hé, hey, word die zwakker, of hé, hey, je moet een medicament nemen. Mensen die bijvoorbeeld vroeger een pijsbaan aankregen om half vijf s'avonds krijgen nu hun nachtkleding aan, s'avonds om acht uur. De mantelzorgers zijn heel tevreden. Dat is een ontlasting van hun taken ergens. Daarmee wil ik zeggen van dat de draagkracht en draaglast beter Hanteerbaar is. Ze kunnen rekenen op de zorgkundigen die hun ouder komen helpen. Ze weten, als vader en moeder moeder worden goed verzorgd. Als wij komen, dan hebben wij een beter contact met ons vader en moeder. We hebben meer quality time om met ons vader en ons moeder bezig te zijn. Want ja, ik heb zelf een fulltime job, dus ja, ik moet een beetje vertrouwen op andere mensen. En ik heb daar een heel gerust gevoel bij. Ik weet dat mijn zus in, in, in goede handen is. Soms merk ik wel dat het bepaalde onderwerpen mijn zus gemakkelijker bespreekt met een verzorgende. Omdat die misschien iets verder afstaat, Of ook omdat, um, ja, ik ben de jongere zus en ik versta haar ook heel goed. Als zij iets heeft van, ja, mijn jongere zus moet zich uh, niet alle dagen, um, ja, met mij bemoeien. Uh, en dan heeft ze dat liever, dat een, een verzorgende dat doet. We zijn maar mee als tweekens, maar er zijn nog zoveel mensen in dat systeem die haar, die haar kunnen helpen dat ik daar echt wel heel blij mee ben. Onze bewoners zijn heel tevreden, die zijn heel content van de nieuwe zorgopmaat. Ze zeggen van uh, wij krijgen zorg wanneer we het willen en ook de aanspreekbaarheid van de zorgverleners is voor hen heel belangrijk. De communicatie tussen de zorgverleners is essentieel om ook heel dit project te doen slagen. Dat is heel belangrijk. We zien dat het project echt geslaagd is. Dat we mensen langer hier kunnen laten wonen. Dat er minder mensen worden opgenomen in een woonzorgcentrum. En we gaan nu uitspreiden over het gaan antwerp. Nee mannetje, ik wil niet naar een rusthuis. Ik ben hier op mijn gemak. Ik kan hier nog doen wat ik wil. En waarom moet ik naar een rusthuis? Ik zit nog goed. Ik ben niet de Mint. Ja, ik wil hier nog lang blijven.